Sintje, kom eens, hé hey, Sintje, hé, hey. hé, hey. oeh. Hey, wat ben je hoog groot? Oh, masja, hé, hey, masja, kijk eens, oh, Masha. Sintje. Hey, het is wel een beetje nat hier. Zo!